Hallo, goedenavond. Um, welkom op de tweede livestream uh, van het FAPLAB RPMERE. Uh, vandaag gaan we uh, opnieuw iets maken gericht op uh, lasersnijden. Uh, ik ga je tonen hoe dat je in Fusion kan op een intelligente manier een ontwerp maken, uh, zodat je dat achteraf makkelijk uh, en snel kan aanpassen. En ik ga een aantal van die dingen eerst toelichten uh, in de uh, presentatie en jullie voortonen en dan gaan we stap voor stap uh, een volledig ontwerp maken in Fusion. Uh, waarbij dat ik jullie ga tonen uh, ja, met wat dat jullie allemaal moeten rekening houden. Voilà. Dus, um, eerst en vooral, wat is eigenlijk het grote probleem? Uh, wanneer dat je aan het ontwerpen bent in, uh, in 3D of in, uh, of in 2D... In 3D spreekt alles redelijk voor zich. Je hebt een volume dat je getekend hebt. En als je dat wilt uh, verschalen, zoals je hier ziet in dat uh, linker voorbeeld, dan ga je dat ook in drie uh, richtingen terzelfde tijd uh, verschalen. Dus zowel de hoogte, de breedte als de diepte gaan uh, op hetzelfde moment evenveel kunnen uh, vergroot of verkleind worden. Als je in tegenstelling... Uh, tot uw 3D-model een 2D-tekening hebt van een profiel en je gaat dat vergroten, dan ga je dat ook maar in twee richtingen vergroten. Dus je gaat je tekening wel groter maken in de breedte en de hoogte bijvoorbeeld, maar niet in de diepte. Nu, bij lasersnijden, als je die vorm uitsnijdt, dan wordt de diepte van je stuk bepaald door de dikte van de plaat die je aan het uitsnijden bent. Dus als je een dikkere of een dunnere plaat gebruikt om je vorm uit te snijden, gaat dat bepalen hoe dik dat je vorm uiteindelijk wordt. Nu, als je dingen begint te maken die in elkaar moeten passen met uh, exacte afmetingen, dan is dat belangrijk dat, um, dat die afmetingen natuurlijk kloppen hè, en dat je ook rekening houdt met die derde dimensie. Hè. Uh, want je ja, kan een tekening in 2D wel perfect maken, maar als je een uitsparing voorziet die 4 mm breed is en je snijdt dat uit een plaat die 8 mm breed is, dan gaan die twee stukken nooit in, in elkaar passen, liever. Hè. Uh, maar we kunnen daar in Fusion uh, met een... Uh, parametrisch ontwerp, dus dat is de oplossing daarvoor, ervoor zorgen dat we die plaatsdikte, die variabel kan zijn, kunnen ingeven als een parameter die we dan kunnen aanpassen in ons ontwerp. Dus de bedoeling is dat we steeds die parameter kunnen aanpassen, zowel tijdens het ontwerpproces als op het einde. En dat op het einde van ons ontwerp, die volledige, ons volledig 3D-ontwerp, kan meevolgen. En ik zal jullie al is tonen uh, hoe dat, dat juist in zijn werk gaat of waar dat we naartoe gaan, dan heb je daar direct een duidelijk uh, beeld van. Het voorbeeld dat ik hier heb staan, dat ik uitgewerkt heb en dat we straks ook gaan tekenen, um, is een ontwerp voor een iPad-houder, uh, om die te gebruiken uh, in een opstelling um, om uh, stopmotion-filmpjes mee te maken. Ik heb er een aantal foto's van, van het afgewerkt product. Dus wat is de bedoeling? Uh, dat is de vorm die uitgesneden is uh, uit... Uh, houten platen en daarna zwart geschilderd. Um, de bedoeling is dan dat je bovenaan daar een iPad kan opleggen, dat je onderaan uh, je opstelling kan maken um, van wat dat je wilt um, filmen. Hier heb je direct de... Uh, de, uh, de, de hoe moet ik dat zeggen? Niet de uitleiding, maar de, de kadrage van je uw, van uw film. Uh, die perfect in orde staat en je iPad blijft op dezelfde plaats liggen, waardoor dat je heel snel foto's kan nemen, een aanpassing kan doen op je werkvlak, een nieuwe foto kan nemen. En dat is een heel handige opstelling om uh, heel snel top-down uh, uh, instructiefilmpjes te maken die in stop-motion zijn opgenomen. En voilà. Dus hier zie je het eindresultaat in, uh, in de praktijk. Uh, nu, uh, ik heb dat ontwerp oorspronkelijk gemaakt op 8 mm dikte, maar ik ben natuurlijk slim geweest en ik heb dat direct parametrisch gedaan. Want ik heb hier gemerkt in het lab dat we nog uh, 6 mm materiaal uh, hadden liggen ook. Dus dat wil zeggen dat ik één parameter kan aanpassen. En dat is waar we hier naartoe willen. Uh, ik heb dat ontwerp hier nu staan in 3D. En in Fusion zitten nu parameters verstopt. En als ik die hier nu aanpas, nu staat mijn platdikte op 8 mm. Dan zou het normaal gezien, ik ga dat hier wel opschuiven, uh, naar 4 bijvoorbeeld. En dan gaat het allemaal herrekenen. Voilà. En nu heb ik gans die een houder die perfect in elkaar past met al de juiste uitsparingen op een dikte van 4 uh, mm plaatmateriaal. Dus ik moet maar één waarde veranderen en gans mijn ontwerp volgt mee. Ik moet niet beginnen met een uur uh, mijn tekeningen aan te passen op al de plaatsen waar dat dan nodig is. Uh, dus dat is zeer sterk. Uh, hoe gaat dat nu juist in zijn werk? Ik ga terugvallen op de presentatie daarvoor, dus daar gaat dat stap voor stap in uitgelegd staan. En ik ga ook de link van de presentatie straks wel delen als een commentaar op de video, zodat je die achteraf ook kan herbekijken. Er staan ook links in naar bepaalde add-ons die we straks gaan zien. We gaan beginnen, de eerste stap is het aanmaken van de, van de verschillende parameters. Dus die plaatdikte, dat is een parameter die we gaan ingeven. En de bedoeling is dan dat we die parameter, elke keer als we die gebruiken in ons ontwerp, dat we die gaan oproepen. Dus dat we nooit gaan zeggen, de dikte is 8, behalve ene keer in het begin, maar dat we altijd de waarde van die parameter gaan ingeven. Dus uh, dikte, uh, bijvoorbeeld, om die uh, op te roepen. Um, dus De twee dingen die we eerst moeten doen, is enerzijds die parameters definiëren en het tweede is uh, op voorhand componenten creëren. Dus elk stukje plaat dat je ziet in Fusion moet een apart component zijn omdat we daar straks nog een truc mee gaan uithalen. Um, en dat kan je enkel doen als je met verschillende componenten werkt. Dus als je hier links kijkt dan zie je, je hebt één uh, hoofdassembly van de stop-motion houder en daar zitten een hoop verschillende componenten in. Elke plaat die je tekent moet een apart uh, component zijn. Dus je bent best dat je die, eerste, die componenten op voorhand aanmaakt. Dan kan je alles wat je tekent activeren in dat component. En je ziet hier ook dat hier van onder al een hoop stappen in die tijdlijn staan. Als je uh, een aanpassing wil doen aan je grondvlak, kan je dat uh, activeren. En dan zie je enkel de stappen die ik gebruikt heb om dat grondvlak te genereren uh, tevoorschijn komen. En zo blijft je geheel een pak overzichtelijker qua ontwerp En kan je er achteraf ook, hè, want dat is waar dat we naartoe willen, uh, als we dat willen laseren, een uh, arrangement van maken. Zodat je al je stukken kan, uh, voilà, efficiënt uit je plaat halen en automatisch kan... Uh, laten rangschikken. Dat is iets wat ze een aantal weken denk ik, geleden hebben toegevoegd aan Fusion, maar dat kan je nu automatisch doen. Uh, en dat is een zeer handige en krachtige tool. Um, voilà. Maar dat kan je dus enkel doen als je met componenten werkt. Dus dat is ook het eerste wat ik ga doen. Ik ga hier een nieuw bestand openen. Um, en ik ga die parameter ingeven. Dus ik ga hier naar modify, Change Parameters en dan kom je hier in je overzicht terecht van je parameters en je gaat zelf een moeten toevoegen bij User Parameters door hier op die plus te klikken. Dan kan je dan een naam geven, Met bijvoorbeeld dikte of plaat of uh, dikteplaat of whatever. En je kan er zo lang of zo zot in gaan als dat je wilt. Uh, ik ga dat nu gewoon plaat noemen. Ik heb maar één parameter nodig, dus in principe maakt het niet uit welke naam dat ik ze geef. Um, die dikte dat ik ga ingeven, dat is in, in millimeter, dus altijd opletten dat je hier de juiste uh, units gebruikt. Uh, maar standaard staat dat hier op millimeter, dus dat is goed. En dan de uh, expression um, is de waarde die die plaat heeft. Dus ik ga nu beginnen mijn ontwerp te maken op 8 millimeter, maar dat is dus de waarde die we gaan kunnen veranderen. We gaan dat ook tijdens ons ontwerpproces regelmatig doen om te zien of dat alles wat we aan het tekenen zijn, uh, wel reageert zoals dat we zelf uh, verwachten. En dan kunnen we daar ook nog wat commentaar bij zetten. Uh, in dit geval is dat niet echt nodig, maar dat kan wel handig zijn als je bijvoorbeeld iets aan het maken bent dat heel complex is en dat de vijf parameters heeft. Uh, dan kan je uitleggen uh, als je dat over twee jaar open doet. Wat dat welke parameter precies doet, kan je dat nog wat extra beschrijven in die commentaren, uh, zodat je daar achteraf ook ja, beter of makkelijker kan uh, op terugvallen en dat je duidelijker weet uh, wat dat betekent. Dus voilà, nu heb ik één parameter met één waarde en momenteel heb ik ook niet meer nodig. Uh, voilà, okay. En als je die helemaal in het begin aanmaakt, dan kan je gedurende gans je uh, ontwerp naar refereren. Um, en dan maakt dat ook een beetje overzichtelijker of, of ja, uh, duidelijker. Uh, en ook al je onderdelen, dus die componenten die je aanmaakt, uh, dat kan je doen bij hier, create, en dan helemaal van boven, new component. Kan je um, een duidelijke naam geven. En kan je ook in al die onderdelen verwijzen naar die parameter die je aangemaakt hebt in je hoofdassembly. En wat dat in, wat dat we in dit geval ook willen, want al die platen hebben uh, dezelfde dikte. Voilà, ik maak een nieuw component aan met de standaardinstellingen hier gewoon, dus type standaard uh, internal en je geeft dat ook een naam. Dus wat hebben we? We hebben uh, een grondplaat zo gezegd. Voilà. Nu zien dat ik... Het juiste zit, New components. Neem grondplaat. Oké, okay, voilà. Oh, ik ben ze hier al in elkaar aan het aanmaken. Ik ga nu in Create, New components. Grondplaat. Oké, okay, voilà. Ik heb hier de eerste staan. Ik heb nog een plaat aan de zijkant. Die ga ik gewoon zijplaat noemen. En als er een onderdeel is dat twee keer exact hetzelfde is, dan ga ik het maar één keer aanmaken en ga ik het straks wel dupliceren. Dus het is eigenlijk unieke onderdelen dat je hier moet aanmaken. Uh, je kan dat ook doen terwijl je bezig bent, maar let erop dat je altijd in het juiste onderdeel aan het werken bent, anders wordt het op de duur uh, een beetje onoverzichtelijk. We hebben nog een topplaat voor de bovenkant waar dat de iPad gaat op rusten. Uh, voilà. dus dat kan ook op deze manier aangemaakt worden door rechts te klikken, uh, top, plaats, oké. Okay. En dan nog een uh, front en een back, maar die zijn hetzelfde, dus ik ga die ook nu gewoon uh, front noemen, component, front. Oké, okay, dus daarmee ga ik beginnen en ik zal nog één aanmaken, ook voor mijn iPad. Ik ga geen volledige iPad uittekenen, maar gewoon een blok met uh, basisdimensies dat ik een beetje een referentie heb uh, en dat ik op zich de rest van mijn uh, model kan maken. Voila, en ik neem iPad. Uh... Voila. Dus ik ga beginnen met eerst die iPad te tekenen. Uh, ik heb dat hier ook gedaan, gewoon puur. Uh, om een beetje een idee te hebben eh, hoe groot dat ding juist uh, moet zijn. En dat is gewoon een, uh, een schets van een rechthoek hier, 260 op 190. Dus ik ga hier in dit component sketch, voilà, uh, een rechthoek. We gaan hem straks misschien toch moeten verplaatsen, dus waar dat hij precies vast hangt maakt niet zoveel uit. Van uh, wat was het nu 190 op 260, dat hier. 62, voilà, ja. die heeft een bepaalde dikte, dat is 20, dat lijkt mij veel, maar is het in de case, denk ik, dus dat is ook meegerekend en dan die afrondingen doen er nu weinig toe, um, voilà, dus ik ga dit gewoon als een, een blok tekenen, puur als referentie, zodat ik weet waar dat die ongeveer komt, ik heb hier ook nog de plaats voorzien waar dat de, uh, de camera in zit, zodat ik die uitsparing kan voorzien in mijn ontwerp. Uh, ik zal dat misschien wel nog doen, dat kan wel nog handig zijn. Dus dat is hier diameter 10 en 20-23 van de kant. Dus ik ga hier van onder uh, ligt zo, nog een camera optekenen, een nieuwe schets aanmaken op de onderkant. En dat is een cirkelje, voilà, met een diameter 10 en dat was een afstand 23 tot de rand, zo, en 20 in de andere richting. Voilà. En eigenlijk zit die camera er wat in verzonken, maar ik ga die er nu expres wel laten uh, uitkomen, dus ik ga die nog extruderen. 1 mm, voilà. Dus nu heb ik een blok waarvan dat ik de afmetingen exact weet en waarvan dat ik weet op welke plaats mijn camera gaat zitten. En kan ik eigenlijk mijn volledig ontwerp, daar rondmaken. Je kunt daar wel mee overdrijven, ook met de ander. En er wel, nog wel op opzetten voor de show, maar daar ga ik me momenteel niet mee bezighouden. Hè, want dat is niet wat je wil zien, natuurlijk. Hè. Um, dus we gaan beginnen met die grondplaat te tekenen. Uh, die had een afmeting van 420 bij 400 mm. Dus ik ga nu dat uh, component activeren. Uh, en een schets aanmaken, voilà, in mijn topaanzicht. Ik ga alles vanuit het center tekenen, in dit geval ook. En dat maakt het heel makkelijk voor mij om symmetrisch te werken straks. dan kan ik in alle richtingen spiegelen uh, als het centrum van mijn ontwerp altijd mooi in het center ja, van mijn uh, 3D-omgeving uh, valt. En dus ik ga werken met een center rectangle. Ik ga mijn center vastleggen hier op mijn oorsprong. En dan kan ik hier uh, mijn maten opzetten. Dat was 400 op... 420. Uh, no. Ik weet niet wat die maten, het zal misschien meer zijn. Dat lijkt hier niet helemaal te kloppen, misschien 600, het lijkt beter. Uh, voilà, als ze niet kloppen, kunnen we ze achteraf toch wel nog aanpassen, dus dat maakt niet zoveel uit. Dus dat is de eerste plaat die ik hier getekend heb. Eh, ik ga mijn iPad even onzichtbaar maken. Maar het is nu belangrijk dat je die een dikte geeft, die plaat. Um, en dus dat je die gaat extruderen, create extrude, selecteert dat profiel uh, en dat is dan de dikte van je houten plaat die je hebt hè. dus in dit geval is dat, dat staat voorlopig op 8 mm maar het belangrijkste is dat je hier die parameter ingeeft hè. dus dat je hier zegt, dat is niet 8, maar je zegt dat is plaat voilà. en nu heb ik hier een plaat staan waarvan dat ik de dikte kan aanpassen uh, ik hoef niet noodzakelijk naar deze stap te gaan ik kan hier gewoon naar modify, change parameters nu heb ik hier een plaat van 8. Als ik deze vervang naar 4, dan gaat mijn uh, volledige plaat zich herberekenen uh, naar een dunnere plaat. Omdat ik bij die functie van extrusie dat gekoppeld heb aan die parameter. Voilà. Je kunt daarin overdrijven en een plaat pakken van uh, 80 mm dik. Dat gaat even goed. Voilà. En Dan krijg je zoiets dik. En het is belangrijk om dat tijdens je ontwerp al regelmatig te testen. Stel dat je daar ergens een fout tegen maakt. Straks gaan er in een hoop stappen staan. Als er rechts in het begin een fout zit, dan gaan die fouten alleen maar um, verder ten opzichte van elkaar zich blijven opstapelen. En dus dat wil je vermijden. Oké, okay, we hebben nu één plaats staan. We gaan van daar verder werken uh, en we gaan daar uitsparingen in voorzien voor de zijstukken die er moeten inkomen. Uh, dus ik heb hier bij dit ontwerp... Uh, ik zet die nog in de schets... Uh, deze grondplaat staan en uh, we gaan hier die uitsparingen in maken zodat wanneer dat we ons zijvlak gaan beginnen tekenen, ons tweede stuk, zodat we dat in die uitsparingen kunnen laten uh, passen. Dus ik heb hier een plaat staan, ik ga een nieuwe schets maken op de bovenkant daarvan en ik ga die uitsparing tekenen. En die uitsparing dat is ook gewoon een rechthoek. Voilà. Uh, en dan ga ik daar de juiste maten op zetten. Ik wil dat dit een lengte heeft van uh, 100 mm bijvoorbeeld, dat dat 10 cm lang is. Ja, of mag iets korter zijn, 80 is goed. De breedte hier, uh, dat moet de breedte zijn van mijn plaat, dus ik ga dat opnieuw die parameter geven. Voilà. En ik wil dat een afstand van de rand, uh, dat het ook altijd een plaatdikte is die daartussen zit. Dus ik ga dit ook evengoed de naam plaat geven. Voilà. En dan kan ik het enkel nog naar boven en naar beneden verschuiven. Uh, en hier opnieuw ga ik de afstand van daar tot daar ook instellen als de parameterplaat. Uh, voilà. Dus dan ligt mijn schets volledig vast. Je kunt het altijd checken als je aan het schetsen bent of dat hier zo'n rood slotje bij staat. Als dat niet het geval is, dan heb je nog niet genoeg maten of niet genoeg uh, constraints op je tekening gelegd om dat volledig vast te leggen. En het is wel belangrijk dat je dat doet. Want als je tekening niet volledig vast ligt, je gaat beginnen met parameters aan te passen, dan gaan er dingen blijven staan of verschuiven waar je het niet wil en gaat alles door elkaar beginnen, uh, beginnen lopen. Voilà. Dus voorlopig is dit goed. Ik heb hier die schets gemaakt en ik kan dit nu uh, eruit wegsnijden. Dus ik ga beginnen gewoon met één tand te tekenen. Uh, ik kan er hier een waarde aan geven ook, maar ik moet opletten: uh, als ik dat hier nu 8 uh, mm naar beneden doe, dan zit ik er volledig door. Maar als ik straks. Uh, mijn plaat zou veranderen van uh, met de parameters, hier, Modify parameter, naar een dikkere plaat. 10 bijvoorbeeld. Dat kan dan kan dat zijn dat dat niet meevolgt. Uh, en kijk, voilà. Dus nu is dan nog altijd 8 diep, maar mijn plaat is ondertussen dikker en dat wil je vermijden. Eh, dus je moet erop letten dat als je dat doet, die extrusie dat je hier ook opnieuw kiest, eh, min plaat dat je ook altijd met die afstand gaat uh, naar beneden gaan. Ja. Of nog slimmer, dan hoef je zelf geen parameter in te geven, is dat je hier kiest voor uh, to object en gewoon een andere kant. En dan zeg je gewoon ik wil van begin van de plaat tot het einde van de plaat. En het maakt niet uit welke dikte dat heeft, het gaat altijd uh, passen. Voilà. Nu hebben we een één uitsparing, we hebben er hier natuurlijk vier. Ja, op elke kant één. En je ziet ook dat die hier wat verder van de rand staan, dus ik kan die nog aanpassen, ik kan die vastzetten in principe ook. Um, ja, voor mijn ontwerp ga ik het nu voorlopig zo laten. Maar ik ga ze gewoon spiegelen in dit geval. Dus ik kan deze naar voren spiegelen en uh, opzij, want ik heb mijn oorsprong hier toch mooi in het midden geromen. Dus ik kan bij Create Mirror hier kiezen om die uh, features. In dit geval is een extrusie is een feature. Uh, deze hier, die selecteer je van onder in de tijdlijn, te spiegelen ten opzichte van dit vlak. En normaal zien, ja, voilà. Uh, en dan kan je die twee features op zich ook nog een keer spiegelen naar de andere kant. Zo, voilà. En nu heb ik direct vier uitsparingen. Um, en al wat ik ga aanpassen aan die eerste uitsparing, ga meevolgen in de andere. Dus als ik die toch wat verder van de rand wil in de andere richting, dan kan ik hier altijd terugkeren naar die schets. En kan ik hier zeggen dat hij dat bijvoorbeeld met een dikte uh, vier keer de plaat, dus je kunt daar ook bewerkingen in steken. Viermaal de afstand van de plaat, dus hoe dikker je plaat, uh, hoe verder dat die van de rand gaat staan, uh, kan je toepassen. Voilà. En aangezien dat dat gespiegeld is, gaat hij ook in de andere richtingen uh, opgeschoven zijn. Dus voilà, opnieuw een goede moment, een goede gewoonte, test een keer door een parameter te veranderen of dat dat nog altijd doet wat dat je wilt. Als je je volledig ontwerp maakt en op het einde verander je parameters en er verandert een helft wel en een helft niet, dan uh, weet je niet of, dat, dat, of dat, dat goed bezig is of niet. Hè. Dus voilà, als we dat hier op 4 zetten, verandert dan de breedte van onze sleuven. Ja, kijk, voilà, onze plaat wordt dikker, de afstand van de rand wordt wat groter hier en de plaat past er hier ook. Nog altijd in, want de dikte volgt ook mee. Dus dat is nog allemaal goed. En dan kunnen we beginnen met ons tweede onderdeel te maken. En dat is die zijkant. En die zijplaat hier. Dus we gaan die eerst activeren. En die zijplaat die gaan we direct tekenen. Opnieuw in een nieuwe schets in een andere richting. En we kunnen hier het vlak dat we gecreëerd hebben in onze eerste component gebruiken als schetsvlak. Om ons tweede component op te tekenen. Dus als we dan achteraf een maat gaan aanpassen, gaat het niet uitmaken hoe breed of hoe smal dat we dat maken. Die schets gaat altijd blijven plakken aan die zijkant uh, waar ik hier nu juist ingeklikt heb. Uh, dus aan de zijkant van die sleuf. Dus die gaan altijd perfect in elkaar blijven passen. Uh, dan kan ik hier uh, mijn tweede onderdeel tekenen. Dus mijn plaat naar boven. Uh, ik ga het nu wat simpeler houden voor uh, de video. En ik ga er ook geen afrondingen of zo op zetten. We kunnen dat achteraf nog altijd doen. Uh, Voila, en ik ga ervoor kiezen dat deze ook samenvallen, dus ik ga dit punt en dit punt selecteren. Uh, en hier ga ik waarschijnlijk moeten projecteren. Uh, dus als je iets wilt selecteren dat het samenvalt, uh, het zou misschien wel lukken, ja, ik doe het toch. Dus ik kan hier met een constraint kiezen om die twee punten te laten samenvallen, dus het hoekpunt van mijn schets te laten samenvallen met dit hoekpunt, voilà. en dan plakt hij die ook vast. Dus dan hoef ik geen maat te zetten. Als je het kan doen met een constrain is dat altijd slimmer, uh, want als ik nu mijn stuk... Hè, ik heb hier daar juist in het begin gezegd van ah, misschien moet dat toch wat breder hè, als ik er achteraf mijn iPad opzet. Uh, stel dat ik dat op het einde merk, dan kan ik altijd teruggaan naar mijn eerste schets en hier mijn stuk breder of smaller maken. En als ik hier die waarde aanpas, die 190 naar 220 bijvoorbeeld, voilà. Dan zou moeten, moeten met een tweede schets daar blijven aanpakken en dat doet hij ook. Dus nu is dat tweede, uh, die laatste schets dat ik hier gemaakt heb nog altijd even breed als mijn volledige uh, plaat. Dus dat is ook nog iets wat dat we extra uh, willen dat dat mee volgt. En dan moeten we hier nog één waarde opgeven en dat is de hoogte van dat volledige ding. Uh, en dat is uh, hier 470 ongeveer ja. Voilà. Het is nu wel een rechtenblok, dus ik kan hier nog één zijde wat schuin zetten. Uh, dus ik ga hier ene constraint weghalen. Ik ga hier dan juist moeten zien dat ik die maat op de juiste kant zet natuurlijk. Ja, op deze. 4,70. Uh, en dan ga ik hier nog een extra maat moeten opzetten, zo. Uh, 2,60 bijvoorbeeld. Voilà. dan hebben we daar zo één schuine zijde aan. Voilà. En dan kunnen we dit profiel opnieuw uh, extruderen dus create extrude en een dikte geven, opnieuw met de dikte plaats. Voilà. Bij operation, heel belangrijk dat we kiezen... Ah, kijk, voilà. ik heb hier al een fout gemaakt. Ik was uh, nog in mijn uh, top-assembly, ik ga die ondertussen ook al een keer opslaan. Um, iPad, holder Aan het werken, dus als je daar een extrusie gaat in doen, uh, dan gaat dat terechtkomen in uw algemene assembly. We zijn in de zijplaat bezig, dus niet vergeten niet te activeren. Uh, en als ik die ga extruderen en ik selecteer dat profiel en ik zeg hier dikteplaat. voilà, dan gaat hij hier altijd zeggen new body, ook opletten dat je alles mee hebt. Dus bij profiel ook deze selecteren. Ja. Voilà, nu heb ik alles mee. En uh, de distance hier, plaat. Oké. Okay. Dus nu heb ik hier een tweede plaat gemaakt die perfect in de, ter hoogte van die sleuven altijd gaat staan. Ik ga zien, dat is hier deze origin dan nog aan staat. En opnieuw een goede moment om te testen. Als ik een aanpassing doe, volgt alles mee, modify, change parameters, maak daar echt een gewoonte van, want anders... Voilà, dus alles volgt mee, breedte van mijn sleuven ook, dat is nog altijd goed. Uh, en wat hebben we nu als probleem? We hebben die uitsparingen wel al voorzien, maar als we gaan kijken naar die zijplaat, ja, dat is nog altijd een volledige rechthoekige plaat. Dan kunnen we iets, uh, iets gebruiken dat heet booleaanse operatoren, en dat zit hier bij uh, modify, hè? dat zijn de D's hier, hè? combine, dus combineren. En daar moet je opletten dat je um, de, juiste volg-, de juiste dingen in de juiste volgorde selecteert. Dus booleans, dat zijn eigenlijk um, interacties tussen volumes, waarbij je gaat zeggen of dat je twee volumes gaat samensmelten tot één volume, of dat je één volume gaat gebruiken om iets weg te snijden uit een ander, of dat je enkel een gemeenschappelijk deel gaat overhouden. En dat zijn deze drie hier, Join, Cut, Intersect. Nu willen we een deel wegsnijden uit die zijplaat, want die is te groot. Dus we gaan hier moeten kiezen voor Cut. En dan is het belangrijk dat we de target kiezen, het doel, dat is hetgeen wat we willen overhouden. In dit geval is dat de zijplaat. De tool is hetgeen dat we gaan gebruiken om weg te snijden. In dit geval de grondplaat hier. Voilà. En we gaan ook ervoor kiezen om ons tools te houden, want we willen natuurlijk die grondplaat nog altijd blijven houden. Keep tools. Oké. Okay. Voilà. Uh, en nu, wat is er nu gebeurd? We kunnen onze grondplaat, als we die uitzetten, hebben we onze grondplaat gebruikt om het volume weg te snijden. Uh, dat overlapt uh, met de andere kant. Dus nu hebben we als voordeel. Je hebt je grondplaat en je zijplaat dat die tanden hier perfect gaan passen in de uitsparingen die je al getekend had. Dus je hebt eigenlijk geen enkele tand moeten tekenen. Uh, die heeft die automatisch weggesneden omdat dat niet uh, gemeenschappelijk was. Uh, en we kunnen nu omgekeerd werken en bijvoorbeeld zelf wel een aantal tanden tekenen op de bovenkant. Create sketch. En het makkelijkste is dat je die tekent op de kopse kant. Dan kan je gewoon een rechthoek tekenen die vastsnipt aan de ene kant en de andere kant en dan hoef je daar maar twee uh, waarden op te zetten, want de breedte ligt sowieso alvast. Dat is een afstand zo en daar gaan we uh, de platik voor gebruiken, dat die ook mee opschuift bijvoorbeeld. Ja, we zien wel. Een afstand zo, een tand van 20 breed bijvoorbeeld. Finish catch, en dan kunnen we die ook extruderen opnieuw. Extrude, dus Create Extrude, of E, je hebt die, die, die, uh, die letter E staan als je E duwt op je toetsenbord. Dan heb je een, een shortcut. Voilà. opnieuw met een hoogteplaat moet die eruit komen. En die moet joinen, dus die moet vasthangen aan, uh, aan het gedeelte dat we daar hebben. Voilà, nu heb ik hier één en tand staan, ik ga de rest kopiëren in een patroon. Dus ik kan het nu niet spiegelen, maar een patroon gebruiken. Modify, uh, nee, excuseer, Create Pattern. En dat is een rechthoekig patroon. Het is eigenlijk gewoon een lineair patroon, maar dat is dus een rechthoekig patroon met maar één as. Dus we gaan al kunnen de quantity in één richting op één zetten en in de andere richting gaan we het nog wel zien. Opnieuw een feature. Deze, die laatste extrusie hier dat we gedaan hebben, willen we in ons patroon steken. Eén direction en de richting die we kiezen is de richting. Ja, die hier loopt dus de richting van die zijde uh, en bij distance type gaan we kiezen voor extent, dat is het veiligste uh, dan kunnen we kiezen over welke afstand dat die, uh, dat die moet lopen en dan kunnen we hier uh, als we hier gaan kijken kan ik kijken naar de kan zetten voilà. dus we kunnen hier al visueel slepen je ziet hij pakt de, de rest ook mee maar het zijn enkel die tanden waar je moet opletten uh, en ik ga hier zien uh, dat is qua afstand voldoende en dat komt er niet over. En dan kunnen we hier met onze quantity nog altijd kiezen hoeveel dat we er willen. Voilà, zoiets ziet er goed uit voor mij. En dan doe ik oké. Okay. En dan heeft hij al die tanden gekopieerd over de volledige lengte van dat stuk. En aangezien dat ik hier uh, die lengte heb gekozen, gaat dat altijd binnen die uh, lengte staan. Dus als je achteraf meer tanden wilt, die uh, die fijner zijn, dan kun je je afstand van je tanden aanpassen en hier de hoeveelheid van je tanden. Uh, maar gaat het altijd mooi spreiden over de, over de volledige lengte uh, hier. Voilà, dus dat stuk is al uh, af, die zijkant. Daar waren ook wat uitsparingen in voorzien. Uh, voilà, zodat je daar kunt ook extra camera's of belichting kunt uh, Als je iets langs de zijkant wilt uh, belichten, dat je daar een bureaulampje kunt uh, laten doorschijnen. Uh, dus dat kan je ook heel snel doen door een extra schets te maken. Uh, opnieuw best in die zijplaat. Ik ga er nu geen maten op zetten. Ik ga het op zich doen. Voilà, twee cirkels. De bovenste nog wat kleiner en de onderste wat groter. Dat ziet er wat beter uit. Voilà, allebei selecteren en opnieuw extruderen met een dikte minplaat. Voilà. Dus soms moet ik plaat ingeven, soms moet ik min plaat ingeven. Het hangt er vanaf in welke richting. Hè? Dus je gaat altijd één richting kiezen als de positieve richting. Meestal is het de richting naar buiten. Maar je wilt de richting kiezen die ondersnijdt met je plaat. Hè? Dus in dit geval, als je daar iets aan to toevoegt, dan wordt dat hier een join. Als je dat, iets hebt dat ondersnijdt, dan wordt dat hier rood en gaat dat eruit snijden. Dus dat is de negatieve richting. Als je uh, in dit geval moet je dus kiezen voor min plaat om je plaatdikte in de juiste richting uh, ervan weg te snijden, anders gaat hij je plaatdikte eraan toevoegen. En dat is niet wat je wilt. Voilà, dus dat ziet er ook weer al goed uit. Dat stuk is nu voor mij klaar, dus dat kan ik heel snel de andere kant ook doen. Want opnieuw, ik kan hier gewoon hola, uh, dat stuk spiegelen. Create mirror. Type is zijn componenten hier, dus die is dan een component. En een vlak waar je over wil spiegelen, en dat is dan... Dit. voilà. Dus nu heb ik mijn tweede component en dan maak ik er dan direct een duplicaat van, uh, heb ik daar al klaar staan. Voila. En dan kunnen we nog de bovenkant met elkaar verbinden. Ik ga een keer kijken of ik heb mijn ontwerp anders gemaakt met dingen die er nog in schuiven, maar ik ga het nu voorlopig uh, zo doen. We hebben dus de twee manieren gezien en ik zal dan straks het andere ontwerp nog een keer voortonen. ook, anders gaat de livestream hier uh, twee uur duren. Dat is ook de bedoeling niet. Um, voilà. dus ik ga hier nog een topplaat maken en die kan ik dan maken in uh, mijn topvlak. Dus ik ga ergens de bovenkant van die tanden selecteren, voilà. nu wil ik in dat vlak aan tekenen. En dan kan ik een rechthoek maken die hier vertrekt. Uh, ik ga er hem expres buiten tekenen, dat is ook een handige truc. En dan de constraints gebruiken om hem goed te leggen. Uh, dus ik ga er geen maten op zetten, ik ga ze gewoon vastplakken aan de tekening waar dat ze moeten vastplakken. Uh, een keer kijken. Hoor. Ja, zien wat we aan het doen. Uh, ik heb het natuurlijk ook niet, kan die een keer opnieuw leggen, uh, Topplaat, we zijn daarin aan het tekenen. Voilà. Uh, Ja. En nu zie je niet meer wat dat welke tanden zijn, dus ik ga hier in 3D kijken en daar de juiste hoek aan aanduiden. Van hier. Oh, ik zit in het verkeerde vlak. Dus die loopt van hier Uitzoomen naar daar. Zo. Klopt, dat is ook een andere. Snel dat in de juiste vlak. Dan ga ik hier die dan vastplakken. Als het vlak niet klopt, als ik het straks wil verleggen, dat gaat ook. Ah, kijk, het was het wel juist. Op de duur uh, is het hier wat verwarrend. Dus nu heb ik hier een vlak getekend. Uh, ik heb het wel aan de verkeerde dingen vastgeplakt, dus die kan ik hier wel nog herleggen. Die moet ik hier op deze vastplakken. Hè. Aanpassen? De constrain wegdoen? Dat was een andere, dus en het is op deze ook dat hij moet samenvallen, oh, ja. ja. Okay. Lastige bevalling. Maar we zijn er en in deze kan ik dan nu extruderen naar beneden. Plaat, mijn plaat. Voilà. Uh, en je ziet hier, hij he, heeft hier direct al mijn. Uh... Ik zal die zijplaat even zo zichtbaar maken. Hij heeft hier alles mee, dus die volledige plaat, behalve één en tand. Dat komt omdat ik dit vlak heb geselecteerd als, uh, als schetsvlak waar ik mee gestart ben. He. En dan heeft hij dat herkend, maar de rest nog niet. Dus de rest moet ik er nog kunnen uitsnijden. In die zijplaat zitten al die tanden al, die hebben we juist gegenereerd. Uh, maar die moeten we nog kunnen wegsnijden uit, dit, uh, uit, dit, uh, uit, uit die andere plaat, eigenlijk. Hè. Um, en dat kunnen we opnieuw doen met zo'n boolean. En normaal gezien kan je daar ook meerdere uh, platen voor selecteren. Uh, dus als je hier combine doet, dan wil ik uh, dat dat met een target is. Mijn tools zijn dan deze en deze, voilà. en ik wil die houden natuurlijk. Ik heb ze niet voor geen reden gemaakt in dit geval. Kut, oké, okay. voilà. en dan als ik mijn zijkanten nu onzichtbaar maak, voilà, dan heeft hij daar perfect die afstanden uh, tussenuit gesneden. Voilà. ondertussen is het weer al even geleden dat ik nog een keer getest heb of mijn parameters eigenlijk wel nog alles doen wat ik uh, wil. Ik heb weinig maten ingegeven, dus de kans is wel groot dat het klopt. Maar ik ga nog een keer checken voor de zekerheid. Dus als ik hier Modify kies en dan uh, Change Parameters. En ik kies hier voor 8 mm opnieuw en ik doe Enter. Voilà, en dan gaat de dikte van mijn plaat aanpassen. Al mijn tanden blijven ook mooi in elkaar passen. Dat is perfect wat ik wil. Als ik hier nu een keer een pak groter zet, op 15 bijvoorbeeld. Nou, kijk. Op den duur ga je altijd waarschuwingen beginnen te krijgen. Hè. Je hebt altijd limieten bij parameters. Uh, wat doet hij hier? Ah, kijk, hij zal waarschijnlijk toch niet goed vast hangen daarop, dus daar moet ik wel opletten. Als ik dat aanpas naar 8, volgt hij daar dan nog mee? Nou ah, ja, kijk, ja toch wel. Ja. Dus vaak is het een goede tip ook om met die parameters te beginnen met een brede maat, met de breedste maat. Ik weet nu, het breedste auto, allee, het dikste hout dat wij hier hebben liggen is 8 mm. Dan ga ik altijd alles ontwerpen voor 8 mm. Meestal is dat iets robuuster als je werkt op 8 mm en dan verlaagt naar 6 of naar 4, eh, omdat je dan eh, wat materiaal over heeft en, en de openingen kan eh, nauwer maken. Maar als je extra materiaal nodig hebt, dan weet je niet altijd of je dat materiaal gaat hebben. Dus het is een goede eh, tip of truc om altijd met een brede breedte eh, van je materiaal te beginnen. Eh, of een te brede misschien, zodat je altijd kan eh, versmallen. Voilà, en dan zou je kunnen, uh, ik ga het hier voor de rest uh, beperkt houden qua ontwerp. Ik denk dat je het principe ondertussen wel door hebt en dat ik het meeste getoond heb. De iPad hier nog verplaatsen en u daarop, want dat was eigenlijk de reden waarom we hem gebruikt hadden in het begin. En nu daarop baseren als je weet dat, uh, in welke richting dat hij moet komen. Zo zodat je camera mooi in het midden staat en dat je een opening nog kunt voorzien in, uh, in de top hier. Ik zal dat nog doen. Uh, ja, de camera liet hier. Het oh, draait om principe natuurlijk. Als je objecten verplaatst, zoals in iPad hier, moet je wel altijd opletten dat als je een nieuwe feature toevoegt, dat je de positie vastneemt of captured, anders gaat hij je iPad terugplaatsen naar de plaats waar dat die oorspronkelijk stond. En we gaan hier die op openingen voorzien in het midden. En extruderen opnieuw. Voilà, ik heb een aantal shortcuts ingegeven. In Oké. Okay. Voilà. en ik ga die iPad ga die nu voorlopig opschuiven. Zo. Zo werkt die ook. Hè. En dan kan ik hier op voorhand zien of dat mijn camera eh, mooi gaat passen, of dat ik hier mijn breedte van mijn uh, met de bovenkant nog wat moet aanpassen of niet. Uh, maar dat ziet er nu voorlopig allemaal goed uit. Ik zal straks nog een keer het volledige ontwerp tonen ook, omdat dat volledig in zijn werk gaat. Dat is nog iets complexer, maar allee, qua principe is dat uh, volledig hetzelfde. Um, nu hebben we hier een ontwerpje staan. Uh, dat parametrisch aanpasbaar is hè, dus dat is al supergoed uh, en ik zal kwestie van herhaling nog een keer terugvallen op de presentatie want daar staan al die stappen ook nog een keer uh, uitgelegd en uh, toegelicht uh, dus we waren hier begonnen met het uh, definiëren van die parameters en het aanmaken van die componenten uh, zodat we altijd de juiste componenten konden selecteren om daarin te werken um, dus Terwijl je aan het ontwerpen bent, probeer zoveel mogelijk um, die maten te vermijden. Als je maat ingeeft en je kunt het doen in functie van een parameter, doe het dan zo. Nog beter is als je met die constraints kunt werken. Als jij de breedtes vastlegt op iets wat er al ligt en je gaat het oorspronkelijke verplaatsen, dan gaat de grootte van die bovenkant altijd automatisch meevolgen. Zonder dat je zelf nog maar een maat hebt ingegeven of aangepast, uh, omdat je gewoon die puur visueel hebt aan elkaar vastgesnapt als het ware. Uh, dus dat is meestal de beste manier om het te doen. Kan je niet uh, met een constrain werken, uh, werk dan met een parameter. En als er geen parameterwaarde op, uh, van op toepassing is, dan kan je een gewone maat ingeven. Hè. Maar hoe minder dat je maten gebruikt, um, hoe minder dat er iets mee kan mislopen. Hè. Of hoe minder dat ze kunnen uh, fouten opbouwen. Um ja, dat heb ik een aantal keren herhaald tijdens het ontwerpen. Het is heel belangrijk dat je dat test terwijl je bezig bent uh, om te vermijden uh, dat je daar in de problemen geraakt. Uh, dat is een goede samenvatting hier. Hoe sneller dat je fouten ontdekt, uh, hoe minder groot de gevolgen ervan en hoe makkelijker dat ze op te lossen zijn. En omgekeerd is dat ook helemaal waar. Hè? Als je eerst een volledig ontwerp maakte, je bent er nu aan bezig en na een uur zeg je... Ah, ja, dat was een parametersontwerp Gaan Ik ga mijn een keer veranderen om te zien of dat werkt. En alles eh, krijgt twintig foutmeldingen en, en lijkt in de verte, verte niet meer of wat hij aan het ontwerpen was. Ja, dan heb je veel werk om naar al die foutjes uit te halen. Terwijl als je altijd als je dingen uitvoegt die je gaat testen, dan ga je zeer, eh, zeer snel zien of dat er iets klopt of niet. Voilà. Dus je kunt ook symmetrie gebruiken en die patronen, dat is meestal ook robuuster of veel minder werk dan zelf. 37 tandjes uit te tekenen. Um, als er iets twee keer voorkomt of meerdere keren, je kunt met symmetrie of mijn patroon doen, bespaart u dan een hoop uh, tijd en moeite. Dan het gebruik van die booleanse operatoren waarbij dat je vormen gaat combineren. Hè. Um, zoals ik daar juist gezegd heb, um, goed opletten dat je je tools juist, juist aanduidt. Dus target is het deel dat je wil overhouden. En de tool is het, het stuk waar dat al die uitsparingen in zitten, dus waar dat je mee wil wegsnijden in dit geval. En we willen snijden, dus de operation is cut. En keep tools moet blijven aanstaan, zodat hij niet je, uh, je ander onderdeel, dat je nog altijd nodig hebt, uh, verwijdert. Of voilà. En dan komen we bij een beetje de uh, magic trick, uh, hetgeen dat ik daarjuist had getoond. Um, als je dit nu wil lezen, dan heb je daar een 2D tekening van nodig. Dus je moet al die onderdelen kunnen uh, rangschikken op een plaat um, om die er efficiënt te kunnen uitsnijden. En er zit nu in Fusion een nieuwe tool die je kan gebruiken en die heet Arrange. Uh, en die kan je gebruiken hier bij Modify. Zit die en dan Arrange. En dan vraagt hij je gewoon welke objecten dat je wilt in je Arrange steken. En dat zijn hier dan die componenten die je kan selecteren. Voilà, 1, 2, 3, 4 platen heb ik hier nu staan. Ik uh, gaat hier ook altijd een pijl tonen en je kunt die per uh, object flippen. Voor laserkutten is dat niet belangrijk, want daar zijn, nee, of dat je nu de, de onderkant of de bovenkant uitsnijdt, die zijn alle, allemaal hetzelfde. Uh, als je iets zou frezen, is dat wel belangrijk. Maar voor laserkutten maakt dat nu, nu niet uit, die richtingen, dus gewoon al die onderdelen selecteren. En dan vraagt hij hier een, een vlak of een schets. Dus ik kan hier een, een vlak aan de. Ik zal de rest even onzichtbaar zetten, zodat je goed ziet welk vlak dat ik kies. Uh, en dat is dan het vlak van je oorsprong bijvoorbeeld, dus hier dat horizontaal vlak. Voilà, dus ik ga ze gewoon allemaal plat leggen, mijn stukken. Uh, en dan kan je hier ook nog ingeven wat dat de, uh, de lengte is. Het formaat van je platen, bij ons uh, zijn ons platen een uh, meter op uh, 830 mm, voilà, bam, en hij legt ze automatisch al, uh, al plat. Je kan hier ook ingeven hoeveel afstand dat hij van de rand van je plaat moet houden, wat ook handig is, want als je, dat exact op die, uh, als je dit exact op 0 zet, dan zal hij al die onderdelen tot tegen de rand van je plaat liggen en dan kan het zijn dat je heel hard moet mikken om dat er goed uit te krijgen. Uh, en dat gaat meestal niet zo goed lukken, dus voorzien daar een beetje speling. Uh, en de speling tussen je stukken mag je relatief klein houden, dus een millimeter of twee is daar meestal uh, voldoende. Uh, voilà. en dan ligt hij die automatisch plat. Uh, en dat is ook iets wat je achteraf kan aanpassen, dus als je achteraf merkt van ah, mijn plaat dat ik hier heb, is toch wat korter. Um, of wat smaller en langer, dan kan je hierin geven dat dat maar 500 is. En de uh, lengte 200 bijvoorbeeld, weet ik veel. Want hij gaat ook een fout geven als je plaat te klein is, als het er niet uitpast, past, dan gaat hij zeggen van uh, zo krijg ik dat er hier uh, niet uit. En dan moet er ook een ander voorzien. En nog cooler eigenlijk aan die functie is dat je uh, met een schets kan werken ook. Dus stel dat ik hier terugkeer op mijn stappen, dat ik een schets aanmaak en dat je uh, gewoon een stukje plaat hebt. Ik ga er zelf geen maten op zetten nu. Voilà. Dan kan je in die arrange ook zeggen, in de plaats van een uh, vlak te selecteren, selecteer ik gewoon die sketch. En dan gaat hij al je 3D objecten automatisch rangschikken binnenin die je schetst. Met als grote uh, kracht zal ik zeggen dat je die ook nog kan aanpassen. Normaal gezien, kun je het zo on the fly kunt doen, ik dacht het wel. Voila. Dus je kunt daar zelf wel wat mee spelen. Je hebt direct een, uh, kijk, voilà, nu passen ze er niet in, dan springen ze er weer uit. En, uh, een visuele weergave van uh, dat je dat er een beetje efficiënt uit krijgt. Meestal doet hij iets redelijk oké, okay, maar nu doet hij hier wat rare dingen. het hangt dat wat af van je ontwerp. Um, maar stel dat je zelf een, uh, een plaat hebt in, in een rare vorm, of dat je nog een overschotje hebt. En dat je zegt van... Uh, mijn uh, plaat loopt hier bijvoorbeeld zo. Daar is al een stuk uitgesneden. Je kunt je zelf volledig opmeten en dan zou je kunnen uh, zien van, kijk, voilà, als dat hier mijn, uh, mijn plaat is, hoe kan die dat er wel nog altijd uh, efficiënt uit halen. Dus dat is een heel krachtige, uh, krachtige tool die heel snel iets berekent. Nu, het enige wat die functie doet, die in Arrange, is je uh, 3D-stukken, componenten, allemaal goed leggen ten opzichte van elkaar. Als je natuurlijk wilt... Um, dat je object uh, gelasercut wordt, moet dan moet je nog altijd kunnen exporteren. Dus je hebt daar nog altijd een DXF van nodig. En om dat te doen, uh, moet je een extra schets aanmaken. En kunnen je die uh, projecteren, uh, kun je d uh, uh, bestanden hier projecteren naar die schets. Dus als je hier Create Sketch doet, je maakt een schets aan in datzelfde uh, vlak. Uh, voilà, dus ook in dit vlak. Uh, en je gaat al die dingen projecteren. Uh, dus dat zit hier bij Create, Project Include Project. Of gewoon op P duwen. En dat komt ook in dat menu. Voilà. En dan vraagt hij je wat je wilt projecteren. En dan selecteer je gewoon al je vlakken. Al, al je onderdelen liever. Uh, en heel belangrijk is dat je die projection link hier laat uh, aangevinkt staan. Voilà. Oké. Okay. En die sketch kan je finishen. Ja, de waarschuwing dat hij geeft is dat hij nu die zichtbaar staat. Voilà. En dan kan je hier zien, ik heb hier een aantal gemaakt schetsen, dat als ik mijn uh, onderdelen onzichtbaar zet, dat ik hier nu een schets heb, waar al die bestanden, uh, al die lijnen uh, in zitten. Dus als je rechts klikt op je schets, makkelijkste is dat je die gewoon laser noemt, Dan weet je direct ook, als je dat achteraf opendoet, dat dat hetgeen is wat je naar je laser moet sturen. Dan kan je hier op rechts klikken, kiezen voor Save as DXF, en dan sla je dat ergens op en geeft dan een naam, uh, iPad bijvoorbeeld in dit geval, DXF. Opslaan, voilà. en dan heeft hij daar een 2D tekening van gemaakt die je in Inkscape kan uh, binnenhalen. En daar moet je gewoon opletten dat je hier kiest voor de manuele schaling, hè. manual scale, dat die op 1 staat. Uh, want anders gaat hij je afmetingen uh, verschalen. Het is een vectorieel ontwerp. En normaal gezien hebben we dan onze volledige uh, ontwerp. Heeft ik heb het even nodig. Ja. Komt het er hier door? Yes. Voilà, hebben we hier staan. Ik zal de lijnen wat dikker zetten dat je het ook wat beter kan zien. Op het scherm. Voilà, dus nu hebben we hier een tekening staan die we zouden kunnen afdrukken om naar de lezer te sturen en om die uit te lezen uh, En het grote voordeel is, uh, als je werkt met die projection link in je sketch, dat je je volledig ontwerp kunt maken. Je hoeft hier maar twee stapjes terug te keren om je uh, 3D-ontwerp te zien. het is wel zichtbaar maken natuurlijk. Uh, voilà. En als je die twee stapjes naar voren sleept, dan heb je hier uh, je zicht op je, uh, op je schets. En nu hebben we daar juist getest bij ons eindobject uh, in 3D, als we een parameter aanpassen, uh, of dat allemaal goed meevolgt. Maar het grote voordeel, of de grote kracht, is natuurlijk uh, als je dat gaat aanpassen, hier die parameter, en dat we die projection link hebben aangezet bij dat projecteren, dan gaat het normaal gezien ook hier in 2D, Direct alles meevolgen ook. We moet er misschien even over rekenen. Voilà. Dus de platen worden smaller, de openingen volgen overal mee, al de tandjes zijn korter geworden en hij heeft opnieuw de grootte van de plaat of de plaatsing herberekend. Dus afhankelijk van de dikte van uw plaat, kijk, kan het zijn dat hij zelf een volledig andere. Arrange doet van je stuk. Ik ga dan een keer een pak dunner zetten. twee, ja, Een keer proberen met wat meer. 20. Voilà. Lukt ook allemaal. Kijk, heel dikke tanden. En een andere arrangement. Dus dat is wat we wouden. Voilà. Ik zal me een keer voortonen ook bij de iets complexere, dus de volledig uitgewerkte. Uh, voilà. dus hier heb je de din in 3 d en dan uh, arrange hier ligt ze ook mooi allemaal plat en hier zie je en, dus hij werkt hier wat beter Legt hij ligt hier dit mooi uh, Redelijk efficiënt naast elkaar. Ik denk niet dat je het uh, op, op een andere manier beter gaat kunnen. Dus soms werkt die heel goed, soms wat minder. Het hangt er wat vanaf. Uh, kun je kunt hier opnieuw die groottes van je platen en zo aanpassen en opnieuw alles in 2D volgt ook uh, mooi mee. Ik zal die hier ook nog een keer uitzetten. Check, check, check. aanpassen change parameters oh, dus die staat hier nu nog op 4 als ik die op 8 ga zetten gaat hij alles berekenen voila overal de sleuven breder en alles volgt mooi mee dus dat is nu een hoop sneller natuurlijk als je nu merkt in een keer van ah, ik wil dat op een andere dikte ook maken het is wat meer werk tijdens je ontwerp eh, om er altijd rekening mee te houden dat je met die parameters rekening moet houden maar als dat een gewoonte wordt, dan gaat dat op termijn u een hoop tijd kunnen besparen. Nog twee dingen om op terug te komen, dus dat projecteren heb ik nu getoond. Het exporteren als een DXF, dus dat is gewoon op je schets dat je wilt exporteren, die laatste dag hebt aangemaakt met al die projecties in, rechtsklikken en kiezen voor save als DXF. Um, maar vorige week, en voor degenen die vorige week ook meegevolgd hebben, en het ook even gehad over uh, Curve, dus over het snijverlies dat je hebt als je iets uitleest, um, Ik ga die uitleg nu niet volledig opnieuw doen. Uh, maar het komt erop neer dat al wat je snijdt, ja, ook wat materiaal verbrandt. Um, dus je moet er op een bepaalde manier soms ook rekening mee houden. En nu voor die iPad houder maakt dat niet zoveel uit. Je hebt daar wel wat speling, maar die worden meestal wel verlijmd, dus het maakt niet uit dat dat een beetje los in elkaar zit. Als je daar alles samen gaat zetten, uh, gaat dat op zich toch goed in elkaar komen. Um, je kunt dat oplossen uh, op twee manieren. Oftewel, geef je je plaatdikte in in de plaats van 6, uh, kies je voor 5,8 of 5,9. En dan kan het zijn dat je uh, alles wat smaller gaat maken en dat daardoor ook uh, wat uh, strakker in elkaar gaat passen. Uh, dat klopt niet 100% exact. Um, maar als je het 100% exact wil liever, dan is er ook een add-on voor. Uh, en die heet um, DXF voor uh, laser. De link staat ook in de presentatie, die komt straks in de Facebook. En die kan je installeren en dan moet je je Fusion een keer heropstarten. En dan heb je een extra functie in je Fusion waarmee dat je kan. Uh, dus dat zit dan in create, save DXF voor laserkutten En dan vraagt hij gewoon om de plane aan te duiden. Uh, dus in dit geval allee, om een, uh, een face aan te duiden. En dan kan ik zeggen, ik wil dit uh, exporteren voor laserkutten Nadeel is dat je dat niet in één keer kan doen uh, van je, van je arrange, uh, arrange de vorm. Dat is wel jammer. Uh, maar je kan hier wel dan die uh, foutbepaling, dus die curve, op ingeven ook. Dus dan moet je het per stuk apart doen en ze achteraf samenzetten in Inkscape bijvoorbeeld, om ze daar te oriënteren. Dus dat is pak trager, maar het is wel uh, exacter, om het zo te zeggen. Dus dat is een mogelijkheid. Uh, voilà, dus dat is hier een add-on, dat is de tweede uh, methode waar je dan rekening kan houden met die curve. Je kan achteraf in je DXF altijd open in Inkscape, daar er nog mee doen wat je wilt. en dan uh, heb ik zo goed als alles gezegd wat ik wou over het Fusion gedeelte. Uh, ik zal straks nog een keer horen of dat er vragen waren, dan kan ik die eventueel ook nog toelichten. Uh, en ik zal om te eindigen nog een korte uh, bonus tonen van hoe dat je zoiets kan doen in een ander stukje software, dus in Onshape. In Onshape is dat iets makkelijker en we hebben het nu getoond in Fusion, omdat dat uh, volledig gratis beschikbaar is. Ik weet nu juist hoe dat, dat met de licenties van Onshape zit. Maar ik denk wel dat je een beperkte of uh, testversie kan gebruiken als, uh, uh, als hobbyist ook. Um, het is iets waar ik minder ervaring mee heb, maar je kunt wel in dit geval voor lasersnijden uh, werken ze met twee zeer interessante add-ons. Um, dus ik heb hier uh, een ontwerpje klaar staan. Ik ga een keer proberen inloggen opnieuw en zien of dat, dat werkt. En daar is het voordeel, je kan eigenlijk kans je ontwerp maken, um, gewoon met overlappende joints. Dus ik heb hier nu zo'n doosje staan met een aantal openingen in. Ik heb gewoon, dat zijn gewoon allemaal balkvormige, nee, plaatvormige dingen met allemaal dezelfde dikte. Uh, en die overlappen elkaar overal. Dus dat zijn dingen, ja. uh, randen waar dan nog geen boelien op gedaan is om daar stukken uit weg te snijden. Nu, uh, kan je hier rechts van boven in Onshape heb ik hier al twee uh, custom features staan. Je kan die toevoegen. Hè, standaard staan er geen. Uh, door hier op die plus te klikken en dan de juiste uh, namen te zoeken. En de twee die we gaan gebruiken zijn laser joint en, uh, en uh, auto layout. Die laser joint uh, die gaat automatisch die tabs voor u creëren. In dit geval. Dus als je overlappende stukken hebt met dezelfde diktes, kan die dat automatisch voor u doen. Wat je een hoop tijd kan besparen bij bepaalde uh, soorten ontwerpen. Uh, dus die laser joint, uh, dat betekent trouwens uh, verbinding joint. Hè, dat heeft niks met uh, softdrugs uh, te maken. Um, die Stel je in staat, hè, als je hier uh, die functie kiest uh, en je kiest voor automatic. Hè, bij single kun je het plaat per plaat doen, maar we kiezen nu voor automatic. Dat is makkelijker kan je al die parts die je wil joinen uh, selecteren en kan je automatisch kiezen, hij uh, voilà, toont hier al in de preview, nu gaat hij vijf uh, tabs per zijde voorzien. En als je dat meer of minder wilt, kun je hier nog kiezen voor drie bijvoorbeeld en dan gaat hij dat ook R berekenen. Zodat hij maar drie grotere tabs heeft Voilà, en in die richting ook altijd drie. Dus hier doet dat automatisch. automatisch. Je kan er nog een kleine afschuining op toevoegen. Hier, die een chamfer, zodat je stukken beter in elkaar passen. En als je daar tevreden mee bent, klik je gewoon op dat vinkje. En dan kan je ook het ontvouwen doen. Uh, dat is hier bij die auto-layout. Uh, voilà. En daar hoef je maar één vlak te selecteren. En dan ligt deze automatisch ook allemaal plat voor u Dus dat kun je met twee... Uh, met twee um, stappen uh, automatisch doen eigenlijk. Dus de verbindingen creëren en de layouts. Dan uh, hebben ze mij juist ook nog meegedeeld dat er nog een uh, vraag was. Waarschijnlijk hebben er een aantal mensen gezien uh, in het ontwerp dat ik aan het maken was dat er hier van boven staat, educational license. Uh, en de vraag was, is dat enkel voor uh, leerkrachten? Um, nee, uh, Fusion... Allee, ik heb nog, ik denk oorspronkelijk, een jaar of zes geleden ondertussen een van de eerste uh, licenties van Fusion uh, aangemaakt, maar ondertussen heb je er denk, drie of vier verschillende. Uh, je hebt een licentie uh, waar je uh, de software kan gebruiken als hobbyist, uh, dan kan je ze gratis gebruiken, uh, maar ben je beperkt in het aantal bestanden dat je op hetzelfde moment kan openen. Er zijn nog een aantal limieten, je kan dat op de websites van Fusion wel terugvinden. Uh, met de Educational License heb je een pak minder um, limieten, maar die kan gebruikt worden door leerkrachten en studenten. Um, en ze zijn daar wel vrij um, um, flexibel in, zal ik maar zeggen. Uh, dus uh, ik geef bijvoorbeeld les op een, op een avondschool ook. Um, als je je inschrijvingsformulier doorstuurt naar, uh, naar de website, kunnen ze dat ook doen. Uh, activeren dat je de volwaardige educational versie hebt. Uh, dus als je leerkracht of leerling bent, uh, kan je die uh, altijd gebruiken. En dan is er ook nog de professionele versie waar je maandelijks voor moet betalen, die wat extra functies heeft. Maar 90% van het pakket kan je gratis gebruiken, ofwel als uh, educational account, ofwel als de hobbyist-maker account, waar je ook dezelfde functies hebt, maar wat meer limieten in het uh, opslaan van je files. Maar voor de rest is dat. Uh, op dezelfde manier uh, bruikbaar. Voilà. Ik weet niet of er direct nog uh, vragen binnengelopen waren. Anders mag je ze gewoon zeggen. Um, en anders denk ik dat we opnieuw kunnen uh, afronden. Hè. We zijn nu al een uur bezig ondertussen. En dus... Uh, voilà. Dan is het normaal gezien de volgende... Um, Sessies staan ook al gepland, uh, 13 en 17, uh, 27 januari, dus het zit een week tussen elke keer. Dus niet volgende week, maar de week daarna woensdag en, de week, uh, en dan nog een keer twee weken later de woensdag uh, gaan we normaal gezien ook live. Uh, we hebben uh, oorspronkelijk vier ideetjes in de poll gezet, dus we hebben er nog twee achter de hand. Uh, maar het is wel interessant als je nog bepaalde voorkeuren hebt of interesses of dingen uh, die je zelf graag zou zien. Uh, mag je die ook altijd uh, als reactie um, op de video zetten. En dan kunnen we daar eventueel ook rekening mee houden. En er zijn misschien wel dingen die je graag zou willen zien, uh, waar we zelf nog niet aan gedacht hebben. Uh, of dingen die je zelf al geprobeerd hebt en die niet, niet zo goed gelukt zijn. Uh, en dan kan dat misschien ook interessant zijn om het daar een van de volgende sessies eens uh, over te hebben. Voilà. Dan uh, wens ik jullie nog een fijne avond en zien we elkaar uh, over twee weken terug.